Als een student die je voorbereidt op geneeskunde, moet je echt hard werken. Maar als je nog vluchteling bent, dan moet je nog heel erg harder werken. Als vluchteling word je door mensen onderschat. Mensen die zeggen dat geneeskunde heel moeilijk studie is en dat het veel tijd kost. Mensen geloofden niet dat ik WO-studie kan volgen en dat doet me heel erg pijn. Mensen.